cloud, ook wel cloud computing genoemd, is een netwerk van computers overal ter wereld die samenwerken als één grote harde schijf. Eigenlijk een wolk van computers, software en gegevens, oftewel data. Ik wed dat jij ook gebruik maakt van deze cloud. Misschien wel zonder dat je het weet. Kijk je wel eens Netflix, gebruik je WhatsApp of speel je Fortnite? Dan gebruik jij de cloud. Een voorbeeld. Stel je bewerkt een foto op je gewone computer thuis. Het fotoprogramma en de foto zelf staan allebei op de harde schijf van die computer. Zet je je computer uit, dan kun je er niet meer bij. Werk je nu in de cloud, dan sla je de foto via internet op op een harde schijf ergens anders. Als je nu je computer uitzet, maar vanaf bijvoorbeeld je telefoon naar dezelfde harde schijf gaat, dan kun je wel bij die foto. Instagram is daar een goed voorbeeld van. Kijk maar eens. Je neemt een foto met je telefoon, gooit er een filter overheen en plaatst hem op jouw Instagram. De foto gaat nu vanaf je telefoon via internet naar de Instagram-servers overal ter wereld. Alle Instagram-foto's staan dus in de cloud. Een follower uit Amerika kan nu jouw Insta's bekijken zonder dat hij of zij in direct contact staat met jouw telefoon. Nou, wat kun je zo opslaan in de cloud? Muziek, foto's, documenten, video's bijvoorbeeld. Een aantal voorbeelden van programma's die de cloud gebruiken. Fortnite slaat bijvoorbeeld jouw profiel en alle game data op in de cloud. Google Drive, de documenten die je daar plaatst, staan in de cloud. Netflix, alle films van Netflix staan in de cloud. Amazon, de code van heel veel websites staat bij Amazon in de cloud. En WhatsApp, alle chatgesprekken en media staan in de cloud. Maar je kunt ook softwareprogramma's gebruiken die in de cloud staan. Het programma of de app staat dan niet op jouw telefoon of laptop, maar in de cloud. Heel veel mensen en bedrijven gebruiken dus de cloud. Wat denk jij dat de voordelen zijn van de cloud? Enkele voordelen van cloud computing zijn dat het snel is, omdat alle data verspreid staat over servers op de hele wereld. Toegankelijk, je kunt er van elke plaats ter wereld, mits je internet hebt, bij. Veiligheid, stel je raakt je telefoon of laptop kwijt. Al je gegevens ben je dan niet kwijt, want die staan in de cloud. Een ander voordeel is dat je met meerdere mensen aan één document kunt werken, terwijl je allemaal op een andere plaats bent. Je kunt ook vanaf overal ter wereld werken. En... Software in de cloud wordt voor jou geüpdate, je hoeft dus niet de hele tijd te checken of je de nieuwste versie hebt. Maar de cloud heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met jouw gegevens? Het is niet bij alle cloud services even duidelijk wie bij jouw gegevens kan en wat er mee gebeurt. En wat gebeurt er wanneer een cloud service gehackt wordt? Dan kan een hacker bij jouw persoonlijke foto's bijvoorbeeld. Datacenters gebruiken ook veel energie. Grote bedrijven als Google zorgen ervoor dat hun datacenters geen belasting zijn voor het milieu. Maar dat lukt niet alle aanbieders van cloud services. En er wordt veel illegale software en ook films gedeeld via cloud computers. De cloud is dus een netwerk van computers, software en gegevens die samenwerken als één harde schijf. En je kunt altijd, vanaf elk apparaat, vanaf overal ter wereld bij deze gegevens. Eigenlijk is het internet gewoon één grote cloud.